Nieuw bij Vereniging Eigen Huis. Verzekeringen die voldoen aan de beste voorwaarden met een scherpe prijs. Voorwaarden die volgens onderzoeksbureau Moneyview de maximale 5 sterren verdienen. Premies voor de opstalverzekering, inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering... ...bereken je eenvoudig zelf. Het is altijd goed je verzekeringen opnieuw te bekijken. Vaak kun je geld besparen. Check daarom onze website www.eigenhuis.nl verzekeringen Vereniging Eigen Huis. Sta sterker!